In maart 1935 wordt aan de rand van de Ginkelse Heide Werkkamp het Weideveld geopend voor jeugdige werklozen. Het Werkkamp telt zes barakken. De bewoners werken aan wegenonderhoud en de aanleg van fietspaden. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog raakt het kamp verlaten, maar in maart 1944 wordt het opnieuw bewoond door 18 gezinnen uit Stavenisse, een dorp op het Zeeuwse eiland Tolen. Hun eiland is door de Duitse bezetten onder water gezet, waardoor de inwoners huis en haard moeten verlaten. Uiteindelijk belanden de Zeeuwen op het werkkamp het Weideveld. Vanaf daar zien zij op 17 september 1944 parachutisten landen bij Renkum en Walfhezen en worden ze live getuigen van de slag om Arnhem. De dag erna, net voor de luchtlanding op de Ginkelse Heide, ontstaat een vuurgevecht op het werkkamp tussen Nederlandse SS'ers en een Schotse eenheid. Hierbij sneuvelen zeven Schotse soldaten en komt één Zeeuw om het leven. Mijn link met dit verhaal is dat mijn vader in maart 1944 uit weg moest omdat ze dat onder water gingen zetten. En ze moesten alles achterlaten, alles. Ze konden niets meenemen. Vervolgens komen ze hier zijn die geallieëerden deze kant opgekomen en mijn vader heeft toen een geallieëerde koffie gegeven. En die is even later aan de andere kant van het braak ook neergeschoten. En mijn vader heeft altijd gezegd van als ik, hem, als ik er aan denk, dan hoor ik hem nog om zo moeten schreeuwen. We hebben onlangs van een familielid gehoord dat mijn opa in de tijd dat hij hier zat zijn naam heeft ingegraveerd in een boom. We hebben een boom gevonden waarvan we dachten nou het zal wel niet want er zijn zoveel oude bomen schijnt toch echt de juiste boom te zijn. Dus het is heel erg uh, waardevol voor ons om nog die boom te hebben gevonden waar hij in 1944 zijn naam heeft uh, ingegraveerd. Hij moest natuurlijk twee keer weg en dat gaf zeker impact. Bij mijn vader, maar zeker bij, bij iedereen uit Safenissen. Ja, ze moesten echt alles, alles achterlaten. Dan weet je echt niet waar je terecht komt, je weet helemaal niets. En vervolgens komen die geallieerden, heb je hier die luchtlanding en hier op de, op de hei natuurlijk. Ja, van je familie of van, van het dorp neergeschoten wordt die zes weken later vader zou worden, ja, En die geeft een ralleier, die geeft je koffie en die wordt een, een uur later ook nog weer neergeschoten die om zijn moeder door wil Ja, geeft dat heel veel impact.